Suzanne wordt gebeld door haar baas met het positieve reactie dat ze een week weg mag met vakantie en daarna gelijk met verlof kan. Ze wilde altijd al een keertje kamperen met Grim thuis te laten, dus zorgt ze voor alle goede voorbereidingen. Ze zorgt dat een van haar buren goed op Grim kan passen en het huis zal kunnen passen. Zeus vertelt de trekjes die Grim heeft en nog wel eens kan hebben naar anderen toe. Susanne zorgde dat alle voorbereidingen op tijd af waren. En lichtte de Grim gelijk maar in omdat ze weet dat anders Grim het gevoel kan hebben dat ze in de steek gelaten kan worden. En dat wilde Susanne totaal niet geven. ook maakte zich even geen zorgen over morgen of de dag daarna ze was niet bang gerustgesteld maar ze was ook niet ongerust ze liet het maar over de heen komen En dacht even aan het naam en wat voor mooie dingen erna zouden komen. Heel positief dus.